Welkom bij Tomzorg. Bent u wat minder mobiel en zoekt u een klein opvouwbare scootmobiel om u buiten toch wat meer mobiliteit te geven, dan is de Brio een zeer interessante keuze. Laat ik een aantal aspecten van de Brio noemen. Allereerst vouwt de Brio zeer snel en zeer eenvoudig op tot een kleine scootmobiel. Feitelijk Drie bewegingen. Allereerst het neerklappen van de rugleuning, het ontgrendelen van de hoofdgrendel en het eenvoudig wegklappen totdat u klik hoort en de brio is in zijn kleinste vorm. Op deze manier eenvoudig op te pakken en in de auto te leggen, maar ook neer te zetten en ook eenvoudig. Te verplaatsen, te rijden of weg te zetten en neemt het weinig ruimte in. Ook het opvouwen is makkelijk, maar het ontvouwen zeker. Bij het ontvouwen is er één knop die u hoeft uit te trekken, dat is deze rode knop. Dus wat u doet, u legt de brio neer, u ontgrendelt de rode knop die ik u net hebt laten zien en u trekt de brio weer Omhoog en is weer een compleet scootmobiel. Ondanks de maat een zeer comfortabele scoot. Zachte rugleuning, een gepolste zitting en ruimte voldoende om een goede zithouding te hebben. En voor de mensen wat langer of wat korter is ook de stuurkolom eenvoudig in hoogte te verstellen. Zodat altijd de benen voldoende ruimte hebben. En u hem heeft op een hoogte waarop u makkelijk de scoot kunt sturen en bedienen. En natuurlijk met de ene knop weer eenvoudig vast te zetten. Dus altijd een juiste zitpositie. Het rijden met de brio. Allereerst is de Brio zeer wendbaar, met drie wielen, een smalle voorkant, uiterst wendbaar. Ondanks de maat een serieuze actieradius van 20 kilometer en een topsnelheid van ruim 6 kilometer per uur, wat een zeer strak wandeltempo is. Daarnaast is de Brio natuurlijk veilig. En de veiligheid vindt u terug. Allereerst op het dashboard met een knop, zodat u altijd de maximumsnelheid in kan stellen. Afhankelijk van de plek waar u bent. Dus bijvoorbeeld in een museum zult u hem wat langzamer als maximumsnelheid zetten. Dat u nooit als u een keer extra gas geeft, te snel of iets zou kunnen raken. Maar op de buitenweg natuurlijk wel de maximumsnelheid hoog kunt zetten. Omdat u gewoon wilt opschieten. Daarnaast is de veiligheid Heel groot in de stabiliteit van de Brio. De brio heeft namelijk extra wielen. Dus met andere twee wielen achter, een dubbel set wielen voor en nog twee extra wielen voor extra stabiliteit. Dus een driewiel rollator of een driewiel scoopmobiel die makkelijk stuurt, maar het voordeel heeft van de extra twee wielen voor maximale stabiliteit. Dus, u bent wat minder mobiel en u zoekt een makkelijk opvouwbaar, klein opvouwbare scoopmobiel, dan is de Brio een zeer interessante keuze. Mocht u overgaan tot de, verk of tot de aankoop van de Brio, dan wens ik u daar heel veel plezier mee en hoop u binnenkort bij Tomzorg terug te mogen zien. Heel hartelijk dank.